Ik ben Horik en dit is jouw nieuwste tech-update. Jouw mensen werken soms vanuit huis, toch? Heb je ooit getwijfeld of ze misschien minder gedaan krijgen dan in vergelijking met op het kantoor? Microsoft heeft een onderzoek gedaan onder maar liefst 20.000 mensen. En daaruit blijkt dat vier van de vijf managers denkt dat hun werknemers minder doen wanneer ze vanuit huis werken. Maar hun personeel denkt daar niet zo over. 87 voelt zich juist productiever wanneer ze vanuit huis werken. Wij geloven meer dat een hybride werken de oplossing is. Zolang je je team vertrouwt. En je ze de juiste hulpmiddelen geeft. Heeft iedereen wel de juiste apparatuur thuis? En hebben ze toegang tot de beste applicaties om zo effectief mogelijk te kunnen communiceren en samen te werken? Als jij wilt dat wij de productiviteit van jouw bedrijf onderzoeken, neem dan contact met ons op. Dit was de Tech Update van deze week. Volgende week meer.